Nou, botox is, is de merknaam van uh, botulinetoxine en uh, die mag nu niet meer worden gebruikt voor cosmetische doeleinden. dus dat wordt Vistabel genoemd uh, en het is van de firma Allergan. Uh, botox is in principe gewoon eigenlijk de gouden standaard waar van alle andere middelen. Uh, ik gebruik over het algemeen wat meer azalure, maar uh, ja, het grote voordeel is van botox is dat het echt de echte botox uh, is. Uh, in, um, um, ja, het is een goed product, het werkt gewoon naar behoren, maar uh, de voorkeur gaat bij ons toch een beetje uit naar azalure. Botox kan je precies gebruiken waar je ook um, uh, azalure of pocuture voor kan gebruiken. Dat is met name voor uh, de, de frons, de voorhoofdlijnen, uh, de, uh, je kan ook die strengen die hier bij de hals zijn, kan je behandelen. Uh, je kunt, uh, de, als, men, als de lip te veel naar boven gaat, kan je het ook voor gebruiken. Even een belangrijk nog punt is voor de botox, is dat het wat minder diffuus werkt dus voor kleine indicaties vind ik het toch wel wat handiger.